Ik ben uh, Aldrich Dijkstruijs en ik uh, werk nu vier jaar als muskus- en beverrattenbestrijding bij waterschap Zelvest. Heb je bijvoorbeeld klemmen gezet op een uh, muskusrattenbouw, dan ga je die eerst controleren. Uh, zit je in een trekperiode, hè, de periode dat muskusratten uh, op trek gaan, op zoek naar een eigen plekje. Nou ja, dan ben je dus meer fuiken aan het, uh, aan het controleren. Speuren noem je dat, dan speur je naar beelden van een muskusrat. Dus het zij uh, keuteltjes van de muskusrat of uh, uh, vreedplekken van de muskusraad. Uh, of je dat ziet liggen of dat je een verzakking ziet, of je ziet een, uh, het is een heldere sloot en het is in één keer uh, troebel. Dat kan ook een heel goed teken zijn dat er uh, muskusratten zijn. Op het MBO heb ik de loonwerkopleiding niveau 2 gedaan. Daarna ben ik doorgegaan in de akkerbouwopleiding niveau 3. Uh, nu ook de muskus- en beverratten bestrijding, opleiding gaat. Dat is een beetje een, een interne opleiding die je doet. Ja, ja daar hoef ik niet over te twijfelen. Dat, uh, vrij zijn, lekker naar buiten. Uh, natuurlijk zitten er altijd mindere kanten aan, maar dat is met ieder werk zo. Maar ik vind het, uh, ik vind het een prachtige baan. Nou, ik vind het belangrijk, uh, het is belangrijk werk. Uh, het is natuurlijk wel, uh, je zit natuurlijk wel bij de waterkant. en uh, Muskelsratten kunnen behoorlijk huishouden uh, in de wal. Ja, als dat inzaakt en het zwerft steeds verder uit en de boer rijdt er met de trekker overheen en die, ja, nou ja, die zakt hè, de, het water in of uh, andere gekke dingen. Ja, voor mij moeten we daar eentje hebben. Hoe gaan we de toekomst invullen als muskelverenbestrijding? We vangen steeds minder. Uh, zeg je van nou we gaan minder vangen met grotere gebieden. Of gaan we juist uh, blijven met dezelfde aantal muskelverenbestrijders en gaan we er uh, meer klussen bij doen.